Vandaag wil ik het met je hebben over een mantra. Een mantra wat je jezelf kunt opleggen. En dat mantra is, ik ga door tot het me lukt. Want succesvolle ondernemers, die gaan door totdat het lukt. En ze gaan kijken, wat werkt, wat werkt niet. Ze gaan het tweaken, ze gaan evalueren, lessen eruit nemen en door. En weet je, je wordt nooit overnight een succes. En wat er heel vaak gebeurt is, dat we als ondernemers bezig zijn met het een en ander, dat we voortgang zien, maar nog niet op het top zijn van ja, wat we heel graag willen bereiken, dat we dan net voordat de doorbraak zou plaatsvinden ja, afhaken. En ja, dat is natuurlijk ongelooflijk zonde, want misschien zit je er nog maar een millimeter of twee vandaan. En daarom het mantra, ik ga door tot het me lukt. Als je dat oont als ondernemer, dan weet ik zeker dat je ja, een jaar tegemoet gaat. Dat zorgt voor ja, jouw doorbraak, jouw, jouw groei, jouw succesvolle onderneming. Het zijn natuurlijk tijden waarin je heel erg shaky kan worden door alles wat je leest op het nieuws, wat je allemaal om je heen hoort. En ik wil je uitnodigen om daar, ja, dat toch langs je af te laten glijden en je, je, je doelen te stellen... En bijvoorbeeld je compelling future. Dat wat we je heel graag wil bereiken. Super goed op je vizier te houden. Een droombod ervan te maken om gewoon je voor te stellen. Wat je wil gaan bereiken. Met wie je heel graag wil werken. Uh, hoeveel je wil werken. Uh, wat voor gave dingen je het aankomende jaar wil doen. en uh, Dat ook visueel te maken. Of in tekst, maar ook voor ergens op te hangen. Ik heb het ook hangen aan mijn whiteboard. Dus daar herinner ik me ook aan. Uh, op het moment dat ik af en toe denk van, nou, wat uh, is dit voor een p uh, dag ik baal ervan. En dan kijk ik naar die compelling future en dan denk ik, ja, maar dat is waar ik het voor doe. En uh, daar gaan we voor. Ja? Mocht het nou zo zijn dat je, ja, je hebt voorgenomen bepaalde zaken te gaan doen, zoals een uitnodiging uh, te schrijven voor mensen, dat ze bij je webinar zouden komen, dan ben je te laat voor en mee begonnen. En daardoor heb je te weinig aanmeldingen bijvoorbeeld, of hey, je hebt ge dacht dat je bepaalde dingen zou doen um, en je hebt opgeschreven, maar je hebt het niet gedaan. Nou, baal daar even flink van, maar zet dan weer je schouders eronder en ga ervoor. En kijk weer naar dat compelling future en uh, ja zet die schouders eronder en ga. Uh, wat je ook eventueel kan doen is kijken of je een accountability buddy kan vinden met wie je samen kan optrekken, uh, die je kan uh, account, accountable kan houden voor je acties en met wie je samen kan sparren. En ik zou zeggen dat zijn dingen die er gewoon voor zorgen. Om Unstoppable te ondernemen. Er zijn ook een aantal dingen die je gewoon beter niet kan doen, wat je gewoon uh, ja, kan storen. Is bijvoorbeeld gewoon de media, hè? De televisie. Uh, elke dag dat je die televisie aanzet, je hoort alleen maar ellende. Uh, zeker op het nieuws. Het wordt nog eens een keer aangedikt. Uh, het is te betwijfelen of alles wat er op het, weer, op het nieuws komt echt waarheid is. Ze dus zijn er ook om. Ja, dus ze willen zoveel mogelijk kijkers. En daardoor uh, maken ze dus ook gebruik van bepaalde communicatietechnieken um, Die gewoon heel veel twijfel zaaien. En weet je, je hoeft het ook allemaal niet te zien als het je beïnvloedt. Ik kijk één keer in de week of zo het nieuws. Uh, want ja, weet je, dat, dat helpt mij ook gewoon een, uh, een goede mindset te houden. En uh, ja, ik bedoel, je aandacht kan je net zo goed andere positieve dingen uh, vestigen. Waardoor je groeit. Nou, stop ook met vergelijken van jezelf met een ander. Ik weet niet of, of, of jij dat wel eens doet, uh, of je het vaak doet. Hè, dat op het moment dat je bijvoorbeeld uh, uh, Instagram opent of Facebook opent en je leest alle succesverhalen, dat dat je beïnvloedt, dat je dan uh, ja, ook gaat balen, eigenlijk uh, naar beneden kukelt in je positieve mindset. Nou, stop er gewoon mee. Want uh, vergelijken, uh, ja, in het Engels hebben ze een hele, hele mooie uh, spreuk daarover, die heet... Comparison is a thief of joy. En ik denk het ook eh, dat inderdaad als je je gaat vergelijken met iemand anders, dat je er altijd slechter uitkomt. En het is helemaal niet nodig, want je kunt je niet vergelijken met iemand anders. En je weet niet wat een ander gedaan heeft om te bouwen, om daar te staan waar hij nu staat. En eh, je, je weet gewoon niet wat er aan de achterkant speelt. Dus eh, doe het niet. Als je wil vergelijken, doe het dan met jezelf. En dan wie je bijvoorbeeld vorig jaar was, en uh, in vergelijking met vandaag. En dat is pas een eerlijke vergelijking. Dus eh, daarvan zou ik zeggen, ga daarnaar kijken. Uh, hoe was die groei het afgelopen jaar? En um, dan voel je je een stuk beter. Want natuurlijk ben je gegroeid sinds vorig jaar. Nou, ja, dat waren eigenlijk mijn uh, tips om onstoppabel te ondernemen deze week. Ik wil je een, een super fijne week wensen. Zet hem op en tot snel.